Bijna iedereen heeft het wel eens meegemaakt. U bent op tijd op het vliegveld, maar dan blijkt de vlucht vertraagd of zelfs geannuleerd. Met vertraging, gemiste aansluitingen en andere problemen tot gevolg. Al meer dan 12 jaar biedt EU-claim de helpende hand. Voor particuliere passagiers, maar ook voor zakelijke reizigers. Zo zetten wij ons in voor internationale zakelijke klanten, reisagenten verzekeraars en consumentenorganisaties. Elke dag analyseren wij een enorme hoeveelheid vlucht, pers en weergegevens om claims snel en adequaat te kunnen toetsen aan verordening 261-2004. Ook kunnen we onze data direct koppelen aan boekingssystemen en API's. Zo kunnen we u, maar ook uw klanten, verzekerden en medewerkers maximaal ontzorgen. Bovendien loopt u met onze service geen enkel risico. Als blijkt dat er geen recht is op een vergoeding, brengen wij geen kosten in rekening. Ook niet als wij al werk voor de claim hebben verricht. De service blijft op basis van no cure, no pay. En maakt u gebruik van deze service, dan kan het u zelfs een interessante commissie opleveren. Door onze jarenlange ervaring hebben we al bijna een half miljoen passagiers succesvol geholpen. Nieuwsgierig naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.